Hij uh, doet het nu juist snel. Oké, okay, geen mensen van vandaag. We zijn hier in de bossen van Almea. Een stok. Ja, daar loopt het. Da -da -da -da. Ah, kijk Ik ben op zoek naar een hele grote. Boswachter. Hey, Hoi. Goedemorgen. <laughs> Freek, jij bent boswachter. Wat gaan we precies doen vandaag? We beginnen even met wat trainingsoefeningen. Gaan we gaan leren zagen. We zullen nog wat tegenkomen aan uh, nou, hoe werkt een bos, wat gebeurt er allemaal in. En uiteindelijk Goed. is het doel dat jij eind van de dag dat jij zelf een boom hebt omgezaagd. Dat moet wel lukken. En hier zitten uh, deze boom We hebben allemaal stippen. Waar is dat voor? Er staan oranje stippen, zoals je kunt zien, en er staan een aantal blauwe stippen. Het, het punt is de, de oranje stippen die gaan, uh, gaan verdwijnen. Dit is een multifunctioneel bos. Een van de functies die het heeft is dat het onder andere ook gebruikt wordt voor de houtopbrengsten. Uh, is eigenlijk gewoon een gefokt bos? Door wordt eigenlijk zou je kunnen zeggen over iedere boom die in Nederland staat is er wel een soort van over nagedacht. Wat wel bijzonder is van deze plek is dat je het hier kunt zien. Het lijkt wel een afgeknaagd uh, potloodje. Oh kijk! Het is echt door midden beter. Maar dit zijn sporen van de beven. Dit is echt zoals je het in een tekenfilm ziet. Kunnen we denk ik ook een bever zien? Nou het is nu overdag dus dat wordt erg lastig. Het wordt Was echt, uh, geslapen overdag. Deze baan moet je twee rechterhanden hebben. <laughs> ik ga nu een wilgenknotten, maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik heb hier twee, een linker en een rechter. Oh, een linker nou, en een ideaal, rechter. Ik wat, ik wat uniek. Auw, auw. Au. Dus om een beetje te beginnen staan we tussen de brandmetels. Ja. Van bovenaf zagen. Oh, fijn. Ja, dat gaat natuurlijk ook. Als boswachter ga je Zeker gewoon door ga je in gewoon door. Ik pak wel een heel bescheiden takje. Auw. <laughs> au ja. Nee, bijna. Eén. Oh ja. Want dit is berenklauw. Het grootste risico zit erin als die sappen, als het op je arm komt. En de zon die schijnt, dan is het een soort vergrootglas. En dan kun je tot 30 graden verbranding oh, okay. krijgen. De zaden die blijven tot <tie> tien jaar goed in de grond. Dus je moet heel lang moet je dit volhouden. En eigenlijk de planten uitputten. En als je één plantje vergeet, dan is het probleem nog steeds niet opgelost. Dit is populair oud, zijn ja. je. Dus de, de populair was niet zo populair, want hij is omgehakt. Waarom wordt dat gedaan? Hij was heel populair, is het wat minder geweest en hij wordt weer heel populair. Stel 100% groeit ieder jaar bij, daar halen we 70% van weg, dus dat is 30% aangroei van het bos. Dat is wel een klimmetje. Ja, nee, je probeert het zo goed mogelijk te doen voor de maatschappij. Iedereen moet hier profijt van hebben. Als land kan je niet zonder borst. Nee. Het zijn ook nee, de dat... longen van, van, van de wereld. Dus hier, ja. ja. Een stukje verder kijken. Ehm. Um... Wat is jouw lievelingsdier? Ik vind verdedig wel echt aan leuk. Ja? Ja. Heb je wel eens een regen <laughs> Nee, we hebben geen nee? regen dan zouden het geen wilde dieren zijn. Ik hoop dat we nog regen gaan zien. Je weet zeker dat het deze is? Ja, ik, er zijn denk nog het ik, ik denk zeker. Ik denk het... door de boom het bos niet meer. Weet je wat een valkerf is? Nee. Maar geen nou al beginnen? Welk, ja, een valkerf is zo'n driehoekje wat je erin zaagt. Dus je zet twee zaagsneden. Dus je begint met de vlakken. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om boswachter te worden? Ik vind het heel mooi om met de natuur voor de mensen bezig te zijn. En wat vind je het allerleukste? Omdat anders voor je de boom om laten zagen? Zeker met een handzaag tussen de beren kwamen. <lacht> ja, daar gaat hij. andere! Ik voel me wel een beetje schuld naar de boom toe. Het was ook een levende boom, hè? Dat is het ergste nog. Hij zit een beetje vast. Moet ik even helpen anders. Zo, pranktje met het Voor is. de vogels. Daar is die beverburgt. Dus onder die stam hier, die je hier ziet, daar gaan ze erin. Je moet als boswachter natuurlijk heel veel van de natuur houden. Inderdaad. Maar er ook heel ja. veel vanaf weten. Klopt. Nou ja, buiten moet je ook fijn vinden, buiten zijn. Zeker. En met mensen. Ja. Ja. Je bent misschien wel meer met mensen bezig dan uh, soms verwacht wordt. Kom, gaan kijken of we bevers kunnen vinden.